Helemaal, ik sta hier bij de Warmozierskade nummer 25 in Gouda. De Warmozierskade, zoals je misschien wel weet, is heel centraal gelegen, dicht bij het station en dicht bij het centrum. Wij krijgen binnenkort een woning in de verkoop, namelijk deze, nummer 25. En wat maakt deze woning nou zo uniek en bijzonder ten opzichte van de andere woningen die te koop staan? Nou, dat zal ik u gelijk even laten zien. Deze woning is altijd heel goed en netjes onderhouden. Zo zijn er de afgelopen jaren kunststof kozijnen geplaatst. Zijn er screens aan de voorzijde en rolluiken aan de achterzijde. En aan de binnenzijde kunt u de woning zo inrichten zoals u dat wilt. Ik hoop uw interesse te hebben gewekt en u kunt contact met ons opnemen. Dank u wel voor het kijken.